Zijn wij inmiddels opgegaan in wat nu I.O. heet? De juiste bedrijven spotten, daar heel veel koffie mee drinken. Wat voor cultuur heerst in dat bedrijf? Dat is gewoon done deal. Klaar. Ja. Dan zal er een moment komen dat Waterland eruit uh, gaat stappen. Mijn gast onderneemt al jaren in de top van de bureauwereld, de wereld van de digital agencies. En die wereld die is behoorlijk in beweging en daar wil ik alles van weten. Welkom bij CWD-TV. Brian, van harte welkom. Brian Heerman. Dankjewel, Ronnie. Uh, ja, want dat doe je hè? Je onderneemt al flink wat jaren uh, zeg maar, in de top van de bureauwereld. Doe je mee, hè? Nou, ik, on ik onderneem in ieder geval heel wat jaren in de bureauwereld. <laughs> en het is een ander te bepalen of dat in de top is. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. nou redelijk Champions League, toch? Wat je... Kun je, is het interessant om eens in vogelvlucht: even je cv zeg maar, zo even snel te doen? Uh, vogelvlucht. Uh, ooit begonnen. Uh, toen uh, internet nog in Zwart-Wit was, uh, bij uh, Valkiezer Multimedia. Yeah. Zo werd toen genoemd. Uh, toen een aantal jaren daarna dacht ik, nou, wat ik nu voor een baas doe, voor Arthur, kan ik ook voor mezelf. Toen heb ik met twee partners heb ik, uh, een uh, digitaal bureau opgericht. noemden we zo toen nog niet. Toen noemen we dat New Marketing. Yeah. Dat heette de Bookmark. Dat is halverwege de jaren negentig geweest. Tien jaar na dato uh, van oprichten hebben we het verkocht aan uh, Toenmalig Aegis Media, nu bekend als Dentsu. Ja. Uh, ik heb daar een aantal jaren gezeten in, uh, in, uh, in de directie, Ik ben verantwoordelijk voor Isobar en iProspect. Ja. Uh, daar ben ik in 2010 ben ik daar weggegaan met de belofte om nooit meer wat te doen in de bureauwereld. <lacht> uh, ik heb toen een aantal jaren heb geïnvesteerd uh, in Afrika, onder andere. Ja. En toch het bloed waar ik niet gaan kan, heb ik in 2014 heb ik toen weer besloten om van scratch te beginnen. Toen mocht je weer, zeg maar. Toen dacht ik, ja, dat was mijn ruggengraat van, van nooit meer. Nou, misschien toch. <laughs> ja. heb ik in 2014 heb ik uh, een uh, nieuw bureau opgericht, Uber Connected. En in 2018, toen waren we flink gegroeid. Ook dik honderd man, ik geloof 110 man. Uh, een soort Kruispunt, wat gaan we doen? Gaan we mm. nog verder groeien? Mm. Uh, gaan we de breedte in en ook de breedte diepte in? En toen kwam uit mijn dode hoek kwam een Belgische partij Intracto, ja. Intracto Groep uh, op bezoek samen met de Private Equity Club Waterland. Ja. Uh, en na een aantal goede gesprekken hebben wij besloten om uh, daar aan te sluiten. En uh, uh, zijn wij inmiddels opgegaan in wat nu IO heet. En uh, nou, dat is het nu. Is dat ja, snel dat, genoeg? Ja, dat is in vogelvlucht ja. volgens mij. En, ja. en dan kunnen we heel erg naar die, zeg maar, die historie gaan kijken en van een bureauwereld zoals die ooit was. Maar ik vind het beter interessant om te kijken waar die bureauwereld uh, nu staat. En laten we maar eens beginnen met dat IO, Gedreven door een Belg ondernemer, hè? Pieter Janssen. Klopt. Of Janssens, of Jan Janssens. Janssens. Janssens. Uh, en een hele grote zak met geld. Uh, wat zijn die gasten allemaal aan het doen? Wat zijn jullie, even wat is je rol daarbinnen nu? Ja, mijn rol is dat ik verantwoordelijk ben voor, uh, voor, uh, de, de, voor M&A, Dus voor, uh, voor alle overnames eigenlijk binnen, binnen, binnen, binnen, ja, binnen I.O. Ja. Uh, dus de niet-organische groei. Mijn voornamelijk rol is eigenlijk uh, de juiste bedrijven spotten. Hm. Uh, daar heel veel koffie mee drinken. Uh, Want, elkaar maar, leren kennen maar, maar... en uiteindelijk uh, uh, tot aan een, een, een deal helemaal uh, be, uh, begeleiden. Ja. Um, uh, en daarna draag je feitelijk de organisatie okay. over aan een interne organisatie... die, uh, die samen met de nieuwe uh, uh, ja, collega's uh, aan, aan de integratie gaat werken. Even wat cijfers van Ayo. Van laten we even de afgelopen paar jaar kijken als het gaat om acquisities in de Benelux. Mm -hmm. Heb je ze nog geteld? Uh, nou ja, goed. Uh, uh, volgens mij was, waren het er iets van 4 of 25 <laughs> uh, in de Benelux... Losse bureaus, losse op zichzelf staande bureaus, die jullie allemaal hebben geacquireerd. En, ja. en die proberen jullie nu tot een eenheid te smeden. Uh, nou ja, dat goed, uh, we niet alleen proberen, we, we, we doen dat. Ja, ja, ja. Uh, maar dat is, een, dat is een opgave, hoe je dat moet doen. Ja, dat is niet makkelijk, nee. nee. Maar niemand heeft gezegd dat uh, dingen die goed zijn ook makkelijk moet, uh, moeten ja. zijn. Nee, uh, het is niet de makkelijkste weg. Wij zeggen ook dat uh, de, dit, is, uh, dit is een, een, een, een pittige weg is, een, een, een moeilijke weg. Ja. Maar we zijn ervan overtuigd dat het wel de meest uh, duurzame weg is naar de toekomst. Omdat ja, uh, uh, wij zijn echt zelf van overtuigd zijn dat wij in staat moeten zijn om een geïntegreerde ja, bedrijf te bouwen. Uh, uh, wij bouwen dus bijvoorbeeld geen netwerk. Het, uh, ik, ik heb vroeger in een netwerk gezeten en uh, ik vertel dat dat een stuk makkelijker is. Uh, je mm -hmm. vindt de juiste bureaus... en dat is vaak naast inhoudelijk... maar vaak ook financieel gedreven. Mm -hmm. um, en je acquireert een partij... en dat wordt onderdeel van het netwerk. En dat groep. draait dan van ja. een groep. Maar wij bouwen geen netwerk. Wij bouwen gewoon aan één nieuwe... Nieuw bureau. Dus dat betekent ook als ik een bureau heb en ik verkoop aan jullie, tenminste dat is ook jouw intrede geweest, want dat heb je zelf gedaan mm -hmm. bij hun, dan is het einde van je merk, einde van jouw organisatie, einde van jouw, dan is het gewoon huppakee, integreren die handel en onderdeel worden van I.O. als ik het even heel plat vertaal. Dat is wel heel plat, want uh, daarmee zou je suggereren dat het ook huppakee gebeurt. Ja, ja, maar uh, dat is wel de strategie. De strategie is wel, dat uh, op, op termijn. Uh, en uh, als je gewoon in, in, op de keper beschouwt... In Nederland hebben we daar gewoon echt zo'n drie, drieënhalf jaar over gedaan... Ja. om tot dat punt te komen, wat jij nu, wat jij nu zegt. Uh, dus dingen we geloven niet echt in een soort re revolutionaire aanpak. van je koopt uh, een bedrijf uh, uh, uh, en je, je, je lijft het in en je overnight uh, Verander je de boel. Dat gaat echt stapgewijs. Ja. Um, uh, en, uh, dus, maar uiteindelijk is dat wel het einddoel. En waarom is, dit, de, waarom is dit beter dan een bureaugroep bouwen met eigen labels? Wa wa wa waarom is het zo belangrijk om daar één groep van te smeden? Van, zeg maar één geheel van te smeden. Waarom? Nou, we, we, we, nogmaals, we bouwen geen groep. We bouwen een bedrijf. Eén ja? bedrijf. Ja. Uh, en of het beter is... Uh, ik, Praat liever niet over dingen die beter zijn. Nee, nee. Waarom doen jullie dit dan? Nou, kijk, het is eigenlijk heel simpel: Gewoon als je kijkt naar onze klanten, uh, die onze, zeg maar, onze klanten die hebben uh, de afgelopen jaren hebben die, uh, natuurlijk altijd gewerkt met 10, 15 verschillende bureaus. Die uh, het totale ecosysteem. Uh, wat nodig is om met je klant, met je eindklant, uh, uh, in contact te zijn om dat te gaan bouwen. Ja. Uh, onze, onze industrie is vrij. Uh, versplinterd. Uh, uh -huh, uh -huh. Dat is ook logisch, want het bestaat uit heel veel specialismes. Dus je hebt voor elk specialisme heb je wel een bureau. Uh -huh. En daar is helemaal niks mee, mis mee. Ze de, de, de, ontstaan en zo heb je ook innovatie, denk ik. Uh -huh. uh, dat. Maar uiteindelijk uh, uh, gaat die eindklant, hè, of het nou een consument is of een, of een zakelijke eindklant, uh -huh. die is uh, in de afgelopen jaren is die natuurlijk ook minder tolerant geworden naar merken of naar ondernemingen. Uh, als het gaat om de interactie die ze met een merk of een bedrijf hebben. Het moet echter zijn? Nou, het moet, het moet niet echter zijn. Het moet dan het moet Echt is sowieso een soort randvoorwaarde. Ja. Uh, maar het, het moet uh, naadloos zijn. Uh, ze moeten. Uh, uh, onafhankelijk van welk mm. kanaal en, en welke fase in. in, in uh, zoals ze mooi heet, Customer Journey's er zitten. Ja, ja. Uh, een, een, een klant die verwacht van een organisatie, van een bedrijf. Dat, hij, uh, dat elk touchpoint, dat het consistent is... Dat het seamless gaat. Dat het seamless channel, gaat en dat, lang, dat hij of zij ook herkend wordt op dat moment... en de juiste boodschap, de juiste ding wordt aangeboden. En dat is ongelooflijk, dat is op zich al heel complex voor onderneming om dat neer te zetten. Laat staan dat ze dat gaan doen met 10, 15 partijen... die daar gezamenlijk allemaal aan moeten gaan werken. Oftewel, jullie willen full service, end-to-end. -end. Jullie willen gewoon de whole, de full monte. Jullie willen gewoon zo'n klant helemaal pakken en alles voor ze doen. Nou, in principe uh, bieden wij een end-to-end -end, uh, uh, propositie. Dat is, het, uh, dat is het verhaal waarbij we eigenlijk zeggen... dat we strategie, creatie, content, marketing en tech... in één organisatie uh, hebben... Uh, zodat wij in staat zijn om die klant van A tot Z inderdaad ook echt te ontzorgen... zonder dat daar interne fricties zijn tussen de verschillende mm -hmm. disciplines. Want ja. dat is denk ik waar klanten steeds vaker tegenaan lopen... Ja. is dat, uh, ze, ja, dat er altijd wel een strijd is om het budget... Er is altijd wel strijd over dingen die fout gaan. Wie heeft het nou fout gedaan? De, de performance marketing uh, club zegt het, het we performen niet, want de creatives waren niet goed genoeg. Mm -hmm. Creatives zeggen, ja, we hadden andere ideeën, maar de techpartij partij kon het niet implementeren. Mm -hmm. De techpartij die zegt van, ja, weet je, we hebben onze deadline niet gehaald, uh, want garbage in is garbage uit. Dus uh, er is heel vaak ook frictie tussen partijen. Uh, plus, je hebt ook nog een financiële frictie. Iedereen wil dat doe ik. Een zo groot mogelijk deel van het van, van, van, van totale budget. Maar hoeveel, klopt jullie, neem ik aan, werken op veelal grotere merken? Kan ik me zo voorstellen of ook voor kleine mkb-achtige Nou, dat laatste, dat, laatste, dat laatste niet. Uh, maar de definitie is, kijk, ik denk onze sweet spot, zou je kunnen zeggen, dat zijn dan wel de, de local heroes. Dat zijn grote bedrijven, yeah. uh, maar die voornamelijk uh, lokaal... Uh, Leeslandelijk. Landelijk werken eh, en daarboven. Ja, eh, ja. Dus je, je, je zult ze niet heel snel aan de onderkant of de middenkant van het MKB zien. Nee, nee, nee. Maar het is meer bovenkant MKB, gro gro groot bedrijf tot en met uh, de corporates waar we eigenlijk voor werken. Maar veel van die klanten hebben nou eenmaal een pakketje aan bureaus rondlopen. Dus ja. hoe komen jullie dan binnen? Zeg je dan van oké, okay, uh, wij willen met jou aan de slag, maar onder één voorwaarde wieberen al die andere bureaus? Nee, uh, nee, helemaal niet. Want ik geloof niet dat het <laughs> <laughs> dat, dat zou makkelijk zijn dat je dat je een klant op die manier aan, aan huh. een, uh, aan een uh, lijntje hebt. Huh. Uh, maar zo maar zo werkt het niet, uh, natuurlijk niet. En als je gewoon kijkt naar, naar, naar, uh, naar onze klanten... dan zul je zien dat nog een heel groot deel van de klanten... Uh, nog altijd één of misschien twee van onze diensten uh, afneemt. Uh, maar een groter, steeds grotere groep die ziet uh, in... Dat, uh, uh, dat er heel veel voordelen zijn om wel een geïntegreerde aanpak uh, daarin uh, te hebben. Dus je ziet dat die klanten die meer dan één dienst bij ons afnemen, mm -hmm. die, die, is, die is groeiende. Ik geloof, uh, je, ik geloof in een model waarbij je een relevante plek hebt in, in, in, zeg maar, in de bureauwereld. Mm. En, uh, en ik denk dat vooral bureaus die zeggen van nou ja, of, of je wordt, of je bent de superspecialist. En, ongelooflijk goed in, in, in dat ding wat jij doet... en daarin echt de allerbeste zijn... zodat partijen niet om je heen kunnen en willen. Nou, ik denk dat het een uitstekende, uitstekende propositie is. Of je gaat verbreden... Uh, en je gaat logische disciplines ga je met elkaar integreren... en bepaal je zelf wat in jouw optiek end-to-end -end is. Want ik vind end-to-end ja. -end ook een, ja. uh, een, een begrip... die voor meerdere interpretatie vatbaar is. Uh, waar, waar begint waar begint end en wat het andere is een deel van het end. Waar, en waar, waar begint dat? Dus, ja. Dat kan voor iedereen hetzelfde zijn. Ja. Ik denk dat vooral de bureaus die, uh, die uh, zeggen dat ze geïntegreerd werk kunnen leveren... Uh, en, en een soort brede dienstverlening aanbieden, maar, waarbij de breedte er wel is... maar in bepaalde onderdelen de diepte ontbreekt... ik denk dat daar die bureaus het ongelooflijk lastig krijgen. Hoeveel mensen hebben jullie nu? Of hebben jullie nu? Hoeveel mensen bestaan? Uh, is A.I.O. Is nu? Is dat ja, nu? nou goed... Uh, Kijk, voor ons... Ik ga de antwoord op geven, hoor. Maar kijk, uh, uh, we zijn een, gro een groot bedrijf. Ik denk dat we op dit moment met iets meer dan 2000 mensen zijn. Hmm. Dus dat is best een flink, uh, flink, uh, flinke club, waarvan uh, uh, ongeveer uh, zo'n 250 in, in Scandinavië. En daar uh, gaan jullie nog hard aan het groeien de komende tijd, hè? Ja. ja. Daar gaat de acquisitie, uh, pad, gaat daar nu, zeg maar... Uh, uh, nou ja, daar is de focus uh, vooral nu om... Om, uh, om de, om zeg maar de propositie die we, die we aan het bouwen zijn... die end-to-end -end propositie... om die in, ja, in die regio eigenlijk ook, ook uit te, te rollen. bouwen. Eigenlijk wat we hier hebben ontwikkeld in de afgelopen vier jaar... Ja. Uh, en de kennis die we... en eigenlijk zeggen maar, nou, hier hebben we een aantal dingen gedaan. Sommige dingen zijn heel goed gegaan, sommige ja. zijn minder goed gegaan. nou is het moment om eigenlijk in dat in te pakken. En dat en ook, in Scandinavië. eigenlijk het moment. Dus over op een jaartje of uh, drie zit je daar ook met een paar duizend mannen dan bij verdubbeld. Uh, nou ja, dat, dat zou me kunnen. Alleen het punt is, en daarvoor wilde ik daar wel even een opmerking over maken... Er wordt heel, deze vraag bij mij heel vaak gesteld: hoeveel mensen zijn jullie nou? Yeah. En uh, uh, voor ons is het aantal mensen helemaal niet een, uh, een, een, een doel op zich, het is eigenlijk een, een logisch gevolg van wat ik hiervoor heb gezegd. Als jij wil dat jij een soort geïnt dat je een geïntegreerde partij bent, dat je in de breedte uh, een propositie kunt hebben, en overal de van, beste ook in de diepte, in, ja, precies, ja de dan, is, dan is dan is het gevolg ervan schaal. Uh, het heeft of, dus als jij zegt, we willen de beste zijn ook op het gebied van UX... dan kun je niet met vijf UX'ers aankomen zetten, nee. weet je. Dan moet je daar echt een specialist van maken. En ja. dan betekent dus dat je ook een groot team van UX'ers... Dus in en, en breed en diep. En breed en diep. En dus is het resultaat is schaal. eh um, uh, dus als wij hetzelfde nu gaan doen in, in, in Scandinavië... en ook in de dagregio uh, uh, uh, aansluitend... Uh -huh. ja, dan is het een logisch gevolg dat je daar ook diezelfde schaal gaat, uh, gaat bouwen. En of dat nou uh, 2000 mensen zijn, 3000 mensen zijn, 1500 mensen zijn, dat is helemaal niet een target voor ons. Nee. Uh, maar doen. hoe zorg je dat het gewoon een leuk bedrijf blijft? Want meestal is het zo bij een bedrijf, als het die, die schaalgrootte heeft, dat het gewoon een soort corporate uh, geneuzel wordt met vergaderingen. Nou ja, en, en, en dat is ook de reden waarom we eigenlijk uh, niet heel graag over het aantal mensen praten. Omdat... Uh, uh, we juist heel erg weg willen blijven van zo'n groot corporate uh, verhaal. Nou, dat is meer een soort met van marketingverhaal, zou ik kunnen zeggen. Maar ik denk dat wij in de praktijk, uh, zijn we heel goed in staat om dat ook echt te doen. En dat komt eigenlijk omdat we een structuur hebben gekozen, uh, wat wij zelf campus'en Ja, noemen. jullie bouwen campus, uh, uh, En een campus uh, die is, nou, groter, mode 200, 250 man groot. Uh, waarbij je dus uh, in zo'n campus een hele mooie mix hebt van strategen, creatieve uh, contentmakers, uh, marketeers, uh, techneuten. En uh, dat zijn hele mooie, mooie groepen van, van, van, van talenten en, en, en, en, en professionals. Uh, die allemaal geïntegreerd binnen één organisatie, binnen één team aan het werken zijn. Dus je, dus je bent uh, weliswaar uh, uh, binnen IAO breed, ben je... Groot, maar je bent in een campus, ben je in principe, ben je, uh, nou, voelt het als een, ook nog als een soort start-up, als je begrijpt wat ik, uh, wat ik bedoel. En uh, nou, ik, ik nodig je graag hier uit om maar even de is, campus te gaan kijken. Ja, maar is dat dan... Een soort, want dat is bijna een format, zo'n campus. Want het wordt echt gewoon copy-paste bijna. Wordt het, want het is niet alleen maar mensen bij elkaar zetten. Maar het is ook een soort lifestyle bijna achter ding, toch? Nou, kijk, uh, het is... Uh, deels, je hebt daar deels gelijk in. Uh, want uh, ik, daar zal ik even het woord... We hebben een soort van model een canvas, noem het maar even ook. Yeah. Waar zo'n campus aan zou moeten voldoen. Yeah. Alleen, uh, we geven ongelooflijk veel ruimte ook aan... Uh, noem het even dus de het campus team, het lokale team. Om dat op die manier ook in te kleuren. Een campus in Amsterdam, uh, is, is niet de campus exact een kopie nee, nee. van de campus bijvoorbeeld in, in Eindhoven. Nee. Uh, omdat je te maken hebt met, uh, met een andere, andere lokale cultuur. Ja, je hebt ja, te maken ja. met, met, uh, met, met, met, met zeg maar de achtergrond van een bepaalde regio in Eindhoven. Is veel meer tech, bijvoorbeeld dan in Amsterdam. En dat wil niet zeggen dat in, in Eindhoven we alleen maar tech hebben. Hebben, want daar hebben we ook creatieve mensen, we hebben ja. ook marketeers. Maar de mix kan net even iets anders zijn. Ja. Uh, meer tech in, in Eindhoven, minder tech in Amsterdam. Uh -huh. In Amsterdam meer creatie, meer marketing bij wijze van spreken, meer content. Uh -huh. uh, dus die, die, die, die, camp die campussen die zijn niet, geen kopieën van elkaar. Nee, nee, Alleen het, het model uh, het van wat de campus, wat de campus ja. moet doen en ja. wat het betekent, uh, dat betekent, dat is wel overal hetzelfde. Uh, wij proberen iets te bouwen dat uh, in onze ogen net al iets anders is dan de andere consolidatiepartijen, als ik het even zo wil noemen, in de markt aan het doen zijn. Uh -huh. Um, vanaf de buitenkant denk je, god, dat lijkt erg op elkaar. Maar ik denk als je het echt vanuit het model kijkt, wat we aan het bouwen zijn, dan zijn er echt grote verschillen tussen de partijen link links en rechts. Mm -hmm. En um, uh, een belangrijk onderdeel daarvan is, is dat, uh, dat het ongelooflijk een ondernemend, uh, kar ondernemend ja. karakter heeft. En dat okay. komt ook omdat het gedra gedragen wordt door ondernemers. Mm -hmm. Kijk... Pieter zegt altijd, weet je, uh, uh, ik sta vaak uh, voor de troepen... en ik krijg alvast de credits, maar hij zegt ook altijd... ja, dit kan ik alleen maar doen... Mm. omdat ik gewoon ongelooflijk veel slimme en ervaren... en succesvolle ondernemers om me heen heb... die mm. allemaal weer uh, uh, uh, een, stukje, een stukje bijdragen. En ik denk ook wel dat dat in alle oprechtheid ook wel een beetje... de cultuur is die, die, die, die, die, die wij met elkaar nu aan, aan, aan het bouwen uh, zijn... En, uh, ook vanuit een, een, een M&A perspectief, het overname perspectief, uh, wordt er ongelooflijk veel op gelet. Hè? Uh, ik vertelde net, uh, vanuit een netwerkgedachte, uh, en, en ik kom daar vandaan, uh, is, is, is bij wijze van spreken, als ik heel plat sla, het M&A traject een stuk simpeler. Je zoekt een, een juiste partij met de juiste uh, uh, uh, uh, uh, propositie en die moeten de juiste cijfers hebben en dan kom je... Al er niet uit. Maar nu moet, moet je veel verder kijken. Je moet nadenken over oké, okay, maar wat voor cultuur heerst in dat bedrijf? Want uiteindelijk moet, moet dat samenkomen met ook andere partijen. Ja, ja. Het leiderschap wat erachter zit. Wat voor type ja. leiderschap is dat? Zijn dat? Is het in de leiderschap wat, wat in staat is om in, in teams te werken? Uh, zijn ze in staat om over hun eigen schaduw heen te springen. Mm. Uh, want uh, uh, je moet nieuwsgierig zijn... ook naar andere disciplines binnen een organisatie. Mm. En je moet je daarin ook willen en kunnen voegen... om dat gezamenlijk te doen. In plaats van zeggen, maar, ik weet hoe de wereld in elkaar zit... en mijn discipline is het allerbelangrijkste wat er is. Mm. Ik zeg niet dat dat slechte leiders zijn. Mm. Want, die, want dat soort leiders ken ik. Uh, uh -huh. En die hebben... Ongelooflijk succesvolle bureaus opgericht. Maar die zullen niet heel goed kunnen aarden. binnen een constellatie als wij hebben. Dus vanuit dat perspectief. heb je uh, een bepaald type ondernemer. Uh, ook. Die, waarmee we gezamenlijk eigenlijk dit, uh, dit bouwen. Uh, we zijn ook gezamenlijk ondernemer. We zitten ook gezamenlijk in het kapitaal. kapitaal ook van. Uh, van uh, Lees jullie zijn aandeelhouder van. Uh, ja, de, de, de, de ondernemers. Uh, althans de meeste ondernemers. En niet eens alleen de ondernemers. maar ook gewoon mensen die. Die, die die daadwerkelijk uh, uh, een hele belangrijke keyrol spelen binnen binnen de IO-organisatie, nou die zijn ook aandeelhouder binnen binnen binnen binnen binnen de. Maar is, is de, bij de meeste de constructie dat ze een uh, zeg maar hun bedrijf verkopen aan IO, maar zich wel weer inkopen uh, zeg maar, de eigenaren van die oude bureaus in de nieuwe constructie? Nou dat dat dat, dat uh, gebeurt meestal wel. Alleen mentaal scheiden wij die twee. Dingen uh, scheiden wij een beetje. Uh, ik snap voor een, een verkoopende partij die, die kijkt naar het totaal. Maar voor ons scheiden we beide dingen. We zeggen één, uh, het, het, het, het bureau uh, dat zich wil aansluiten. En, en wij heel graag willen dat ze aansluiten bij IO. Uh, daar gaan we gewoon een hele goede en faire uh, prijs voor betalen. Yeah. En dat is, gewoon, dat is gewoon done deal, klaar. Yeah, yeah, yeah. Maar daarnaast gaan we kijken naar wat voor leiderschap zit erachter. Mm. En welk in, en, maar ook individueel. Welk individu binnen dat leiderschapsteam uh, wat meegaat? Uh, wat voor rol wil die gaan spelen? Welke ambities heeft die... Hoe gedreven is die om, uh, om, om mee te gaan bouwen aan het verhaal? En op basis daarvan uh, uh, wordt de mogelijkheid geboden... om daar een bepaald pakket ja. aandelen te kopen. En dat hoeft niet allemaal hetzelfde te zijn, uh, overigens. Wat is het uiteindelijke doel van I.O., zeg maar? Want uh, ik verkoop mijn bureau aan jou, financieel onafhankelijk, super tof uh, En ik koop me ook nog in in I.O. Dus ik help mee om het lekker groot te maken. Maar komt er daarna nog een soort uh, grote Big Bang exit aan dan, of zo? Uh, wat, waar gaat het heen? Hè? En, ja, en, en kijk, Waterland is, is, is, is een private die uh, partij. En uh, die zitten in de business om natuurlijk iets gezamenlijk groot te maken. En op een gegeven moment zijn ze weg. Ja. Uh, dat is het businessmodel. Daar is helemaal niks mis mee. En dan moet ik wel zeggen dat Waterland een hele hands-on uh, partij is. Die gewoon echt uh, uh, uh, zich, zich, zich, zich nadrukkelijk uh, bemoeit. Maar niet alleen bemoeit, maar ongeveer kennis ook heeft. Ja. Omdat, die, die werken dus echt actief mee om dat dus te gaan doen. Ja. Uh, hoe lang is dat? Wanneer is dat? Nou, wij hebben met Waterland afgesproken dat uh, uh, wij zeggen, nou, in, de, in de golf dat Waterland betrokken is, hebben wij een soort van grote ja, grondstoffelijke doelstelling met elkaar afgesproken. Dus dat wij een leidende positie hebben in, uh, in, in de Benelux, Nederland en België dat we een, lijnende, een van de leidende posities hebben in, uh, in Scandinavië, in de Nordics... en dat wij een, een hele stevige positie hebben in de dagregio. Nou, Dat is een beetje de, de Voor de, de, de mensen die de, niet de weten, kaars. dagregio? Oh, dat, ja, dat, Duitsland, uh, Oostenrijk en, en Zwitserland. Dus uh, eigenlijk is dat wat wij met elkaar hebben afgesproken... zonder dat er hele harde en hele duidelijke mm. uh, uh, uh, targets in zitten. Ja. Maar dat er uh, een moment dat wij die positie hebben gecreëerd... en we denken dat we daar misschien nog... Maar goed, die neem ik voor eigen rekening een risico Want ook daar zit niet een hele harde deadline in vast. Nee, nee. Maar mijn, mijn eigen uh, uh, uh, gut, feeling. Uh, uh, uh, gut feeling is dat drie, ja. vier jaar misschien ja, ja. Uh, duurt. Nou, dat zal er een moment komen dat Waterland eruit uh, gaat stappen. Uh, en op dat moment uh, uh, zal de plek van Waterland worden ingenomen... door een andere aandeelhouder... om zeg maar, het model wat wij hebben uh, bewezen op dat moment in, in, in de Benelux in de dagregio en in Scandinavië... om dat in andere territoriën eigenlijk weer verder uit te rollen. En een beetje afhankelijk natuurlijk van dat de partij... Dat zal niet Frankrijk en Spanje zijn dan waar je het over hebt. <laughs> nou ja, dat weet ik niet. Dat hangt een klein beetje... Maar hebben van... we het dan over andere continenten? Nou, dat zou ook maar, zomaar kunnen. Ja. Maar ook dat is niet, niet, niet zoals de, de Engelse moet zeggen, in stone. Nee. Dat hangt heel erg van af wat de, wie de volgende partij wordt. Eén ding weten we zeker. Uh, de volgende partij wordt geen stratege. Uh, wij uh, hebben als als, als als ondernemers tegen elkaar gezegd en Waartland uh, daarin mee. Weet je, uh, de volgende weven dat is niet dat we dat een exchanger bij wijze van spreken langskomt of whatever. Mm -hmm. Dat is niet de route die wij uh, die mm -hmm. wij uh, primair volgen, ja. maar het zal een volgende ja, financiële partner worden die uh, ons weer naar een volgende fase gaat, uh, gaat brengen. En, op, en nou, dat is ook het moment dat, uh, dat uh, eigenlijk weer de kaart opnieuw worden geschud. Hey, en, en in de avonduren, als je nog een uurtje over hebt, dan loop je een beetje gin te stoken in je kelder. Ja, ja, ja, ja. Ben ik ben ik aan het moonshinen. <lacht> <inderdaad>. dus, uh, <lacht> wat, wat is een hobby? Ja, dat is een, uh, dat is een uit de hand gelopen uh, jongens, hobby <lacht> met uh, mijn allerbeste vriend, uh, van dat we heel klein zijn. En dat heet Spoonbill. En dat is, en dat is wel grappig. Dat is, Spoonbill is, is Engels voor lepelaar. Dat is de naam van van de lagere school, de basisschool, waar wij als snotaapjes <laughs> uh, uh, bij elkaar zaten. En Fred, uh, Fred de Beast, dat is mijn allerbeste vriend. En die uh. ken ik al, dat we dat we vijf, zes jaar zijn. Dus, uh, en dat is het uh, mooi om dat samen te kunnen doen. Uh. Ja. Hey, uh, dankjewel voor deze update, Brian. Vond het leuk je weer te spreken. Ja, nou ja. Ik hoop dat ik uh, wat, uh, heb, uh, wat nuttigs heb kunnen zeggen. <laughs> heb je zeker, Brian. En heel veel succes in Scandinavië en in uh, en alles wat je nog gaat doen de komende jaren. Dank je wel, En dank je wel, je wel en, uh, dankjewel voor het uh, kijken. En uh, heb je zitten luisteren naar de podcast. Dank je wel voor het luisteren. Wil je meer zien en je zit op YouTube? Blijf even hangen over twee seconden, twee nieuwe video's. En vind je een leuk kanaal, ZVDTV. En dan vind je hieronder even abonneren. Dank je wel. Hoi.